heropende de vergadering van de parlementaire enquête Vira en ik vraag de G4 opnieuw de getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Korf. U wordt vandaag opnieuw gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. En daarom zal ik u beedigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de eet te bevestigen... dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Wilt u met mij gaan staan? De twee voorste vingers van uw rechterhand gesloten op te steken... en mij na te zeggen... Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. Bode, oh, dank u wel. Meneer Korf, afgelopen woensdag bent u al verhoord door de parlementaire enquêtecommissie VIRA in uw danigheid als projectdirecteur HZL Zuid. In dat verhoor zijn u een aantal vragen gesteld over de aanbestedingsprocedure van de concessie en voor het vervoer over de Hazel-Zuid. Een van de beoordelingsteams hebben geconcludeerd dat de reistijd, 93 minuten naar Brussel in het bot, niet gehaald zou kunnen worden in het bot van NSKLM. U stelde in het verhoor afgelopen woensdag dat de niet-ontvankelijkheidsverklaring van dat bot op basis van het niet voldoen aan die rijtijd, volgens het advies van een landsadvocaat disproportioneel zou zijn. U onderbouwde deze stelling door te verwijzen naar een advies van de landsadvocaat. We hebben toen even geschorst. U heeft ons een advies van de landsadvocaat aangereikt, maar dat advies ging over een hele andere vraag, namelijk over de onderhandelingsfase en het aantal bieders. Nou, de reden waarom wij u vandaag opnieuw... ...hebben opgeroepen om als getuige voor de commissie te verschijnen... ...is omdat u ons woensdagavond schriftelijk berichtte dat u zich heeft vergist. Omdat het advies van een landsadvocaat waarop u zich uitdrukkelijk beriep niet bestaat. De commissie stelt u daarom vandaag in de gelegenheid als getuige die getuigenis te corrigeren. Dan stel ik u vanzelfsprekend de vraag... ...hoe kwam het, waarom dus, voerde u tijdens het verhoor... Een niet bestaand advies van een landsadvocaat op? Ik had uh, oprecht uh, in mijn hoofd uh, dat het advies wat ik daarbij voor ogen had, een landsadvocaatadvies was. En in de hoeveelheid de documentatie die je tot je moet nemen, kan je een vergissing begaan. En die vergissing heb ik begaan en ontdekt en getracht zo snel mogelijk te corrigeren. Prima. En daarom spreken wij we elkaar weer hier. Want ja. er blijft zoiets in ja, de lucht. Ja, prima. Houden. Ik ben ook blij mee dat ik dat kan corrigeren. En kunt u dan hier vandaag opnieuw onder ede geplaatst, dan nogmaals toelichten waarom een bieding die niet voldoet aan een van de belangrijke eisen in de aanbestedingsdocumenten, namelijk die reistijd, toch wordt geaccepteerd? Ja, dat kan ik. Uh, ik heb dat uh, nog even goed nagekeken. Daar had ik de kans toen, eerlijk gezegd. Um, er waren twee assessment teams en in die twee teams. Uh, zat onder andere de heer Kees van Krieken, die u ook aangehaald heeft toen bij uw vragen. Uh, die was materieel deskundige in deze teams. En beide teams hebben gerapporteerd over dat uh, non-compliance element van het bod van de NS. Het ene team heeft dat gedaan in. Ik kan het citeren: in termen van. Even kijken. Nou, ik zal het uit mijn hoofd doen. Het ene team heeft dat uh, uh, uh, gedefinieerd als op dit punt is het bot niet compliant. En het andere assessment team heeft dit ook genoemd en gezegd dat dit een minor issue was. En ze daarmee adviseren aan het review team om het bot uh, compliant te verklaren. En het in de onderhandelingsfase dit punt uh, uit te klaren, te clarif clarificeren, te uit te klaren met NS. Uh, okay. da daarop is dat... Dat die adviezen zijn namens de twee assessmentteams bij het reviewteam gekomen. Het reviewteam heeft mij geadviseerd om het bot compliant te verklaren en dit punt op te lossen in de volgende fase van de onderhandelingen. Dus het ene team geeft aan, het, is, het, het, het, het klopt niet, het, is, het voldoet dit punt, niet op, op dit, dit punt. punt. Ja. En het andere team zegt, het uh, klopt ook niet op dit het punt. Klopt ook niet op punt, punt. Maar... Het is een klein punt en dat kunnen we oplossen in de volgende fase. Want de reistijd is wel te halen, alleen het materieel klopt daar niet bij. Maar dat moeten we toch nog met de uh, NS onderhandelen, uitonderhandelen en het materiaal is nog niet besteld. Dus er is alle reden voor om het door te zetten en de onderhandelingen in het te, te, te, voor te zetten op dit punt. En kan de commissie dat dan goed begrijpen? Dat die geëiste reistijd, zoals die toen was geformuleerd, die 93 minuten van groot belang, het is een HSL, hoge snelheidslijn. Die eis is getoetst door één uh, team als niet-compliant en een ander team een minor importance, dus eigenlijk van ondergeschikt belang was, geworden om toch het bot te accepteren en dat uiteindelijk het bot daarmee geaccepteerd is. Nee, ik zal het heel precies proberen te vertellen. Het ging erom de vraag, gaan we met Mississippi door in de onderhandelingen? Mm -hmm. Dus de vraag is, is het bod zo compliant dat je door kunt met deze partij om de uiteindelijke onderhandelingen te gaan voeren? Dat was de hoofdvraag. Maar op dat onderdeel, die 93 onderdeel minuten, werd het. niet gehaald in het bod. Dat, dat stellen we toch met elkaar vast? 93 minuten wordt wel gehaald, alleen de onderbouwing met de treinen klopte niet okay. met, met de eis die ze zouden moeten uh, leveren. En, ze, en de eis is dus gewoon gehandhaafd gebleven, want dat, dat was natuurlijk de issue. Uh, en ze, zullen, ze zouden dus met andere treinen moeten komen om, het, om de eis te halen. En dat, dat punt van uh, we moeten ze natuurlijk wel verplichten met andere te, treinen te komen, mm -hmm. om materieel te komen wat het wel haalt, dat is naar de volgende fase van de onderhandeling verplaatst. En dat was fase 2 van de onderhandeling? Dat was de, eigenlijk de eindfase, de fase van het onderhandelen met alleen deze speler. Maar is dat in die tweede fase dan nog uitvoerig aan de orde geweest, die 93 Ja, wel, dat ze hebben zich verplicht zich aan, zich aan de reistijd te houden. Ja, ze hebben dat... zich, zeg maar is dat uitvoerig aan de orde geweest? U voldoet niet aan die 93 minuten en nu hebben we een gesprek over het materieel. Er is al in de, uh, in de, uh, in de beoordelingsfase van de bieding is dat met NS opgenomen. Dus NS wist ook al, toen, ook toen we de, de vervolgfase ingingen van de onderhandelingen, wisten ze dat dat een issue was. En NS is daarom gevraagd ook, ook het, het uh, zeg maar, de het bot daarop aan te passen en te verklaren dat het, dat het goed zou komen maar op en? de eerdere fase was het niet een reden om het bot niet te accepteren dat nou, was een kom. minor issue dat ja. die 93 minuten ja. in het bot niet werd gehaald nee de 93 minuten werden wel gehaald alleen de treinen paste ja. daar niet bij want de, de eis bleef natuurlijk gehandhaafd 93 minuten oké okay. oké okay. we temen nu meteen de gelegenheid nu u hier toch bent om nog enkele vragen te stellen naar aanleiding van het verhoor van de heer timmer ja want de heer eigenlijk... Timmer verklaarde namelijk woensdag dat de heer Van Egen, destijds nog werkzaam bij NS als directielid, voor de indiening van het IC Maxbot bod met u zou hij af, hebben afgestemd dat de NS een ruimer bod zou indienen, hetgeen dan de staat gevraagd had, en dat u had gezegd dat dat goed was. Ja. Klopt die verklaring? Ik heb dat gezien en ik heb erop de heer Van Ege even gebeld. Want... Die, uh, het geheugen van 15 jaar geleden moet ook weer even opgefrist worden en de heer Van Eegen wist daar niets van. Um, en dat we daarover geen contact met de heer Timmer gehad en dat mocht ik hier verklaren namens hem. Maar herinnert u zich dat nog? Nee, nee, want ik, ik, ik herinner me dat zeker niet, omdat ik, daarom heb ik ook de heer Van Eege gebeld. Is mijn geheugen uh, correct of niet? Dus ik heb de heer Van Eegen gewoon gebeld van klopt het nou dat ik dat gezegd heb. Ik heb ook gezegd in dat gesprek met de heer Van Eegen, ik kan me heel goed voorstellen dat ik gezegd zou hebben, maar ik weet het echt niet. Dat je per definitie op de base case moet bieden, op de specificatie... en dat je daaromheen allerlei varianten mag bieden, nou, dat staat iedereen daarin natuurlijk vrij. Maar minimaal moet je bieden op dat datgene wat uitgevraagd wordt. En dat heeft NS niet gedaan met die CMAX bot Oké, okay. maar als we dan naar het bod krijgen, daar heeft de heer Timmer ook het een en ander over gezegd. Namelijk dat het bod een slag in de lucht was. Het bot? Ja. Hoe we verklaren dat het hele bod van de NS-KLM een slag in de lucht was... Beoordelingsteam constateerde, en dan ga ik het in mooi Engels proberen uit te leggen: de bid is risky, costs appear underestimated, and revenues are optimistic, which means a difficult business case with major risks. Vindt u nou nog steeds dat de hoogte van dat bod geen aanleiding gaf om te denken: is dit wel reë reëel? Nou, mag ik even proberen duidelijk te krijgen? Want ja. u heeft me net de vraag gesteld over het IC Max-bod. Hmm. Daarover heb ik gezegd, daar heb ik met de heer Van Egen geen afspraak over gemaakt, dat hij met een bredere bieding mocht komen dan alleen met de uitvraag. Ja. Nu is... heb ik het over het uiteindelijke bod. Ja. Pakt u het uiteindelijke bod ja. breed? Ja. Uh, ook, ook de heer Timmer heeft in zijn, hoofd, in zijn, in zijn uh, verhoor gezegd dat dit een strategisch bod was: een slag in de lucht, zei hij. Ja, een strategisch bod heeft hij ook gezegd. En, en, en strategisch betekent dat je. Uh, dat je weet dat het een hoog bod is, wat je misschien niet zal halen, wat je doet om een positie te verkrijgen op, de Nederlandse, op het Nederlandse net en misschien wel internationaal. Um, het is dus niet aan mij en ook niet aan ons, dat herhaal ik nog een keer, om te kijken of hij zijn business kon realiseren met dit bod. Wij wilden het vervoer uh, voor elkaar zien te krijgen en het uh, tegen een goede kwaliteit. En als de heer Timmer daar zoveel voor wil bieden, is dat zijn, zijn zaak. Het was geen reden voor ons om het bod af te wijzen. Het zou trouwens dat het technisch ook waarschijnlijk niet mogen. Als wij maar het... uw beoordelingsteam, ik ja, zei het al, risicovol bos, de de kosten lijken onderestimated, uh, onder dus niet helemaal uh, ja, goed onderbouwd. Ja. De inkomsten, wat er uiteindelijk uit moet komen, is te optimistisch. En het is een hele zware business case met major risks, dus grote ja. risico's. En ja. Timmer zegt het is een slag in de lucht Nou ja, dat zeiden ze, misschien ook goed om te weten, dat zeiden ze in de periode dat... Uh, dat we uh, met hun de onderhandelingsfase in zouden gaan en daarna hebben we natuurlijk een aantal uh, posten van het bod afgetrokken tot 148 gekomen uh, en toen werd het bod iets minder risky maar het was nog steeds een risky bod. ja ik heb dat ook gezegd ik hou het ook vol alleen de vraag is er zijn twee vragen die heel relevant zijn uh, had je als tender team Amestans rechtelijk uh, hier iets in handen waarop je zou moeten zeggen dit bod is niet compliant of is niet acceptabel had je dat mogen doen? Als je dat had mogen doen en we zouden dat hebben gedaan, dan zouden we verplicht zijn naar de tweede te gaan. En dat zou CCA zijn in de wachtkamer. Als die, als die zou hebben geboden tot 100 miljoen, zouden we die discussie zijn aangegaan met hun in de, de onderhandelingsfase. Uh, en, en dan had het verhaal naar, naar de Zweden gegaan. Uh, de heer Timmer heeft ook gezegd en ook zijn mensen hebben gezegd dat ze een compliant bot wilden uit, uit, uit, uitbrengen. ...omdat ze wel degelijk die positie wilden behouden. Het is dus ook aan de NS om dan, eh, als het al amc -rechtelijk niet het geval is... ...dat je hem kunt afwijzen, dat, dat, dat mocht ik niet doen. Nou, ook ook ten technisch mag je dat niet zomaar doen. Dan is het aan de NS om het bod waar te maken daarna. Ja, net als het aan de NS uh, was om waar te maken het feit dat ze een bod indienen... ...wat door het eerste, en dan kom ik bij het eerste onderwerp terug... ...niet compliant is en voor een ander team... Een van ondergeschikt belang is namelijk dat die rijtijd niet wordt gehaald. Ook dat is iets wat ze later dan maar moeten oplossen. Maar op dat ja, moment was het bod niet. Nou, ik ik aan wil het, aan het eisen. toch weer proberen te nuanceren. Want u zegt niet compliant, het is compliant verklaard door. Maar het voldeed niet, mijn, zeggen twee op, teams. Op een, het niet. op een onderdeeltje, namelijk de treinbestellingen was het niet compliant en is het later compliant geworden door de treinen te bestellen. op het, het moment dat het, het bot worden. was gedaan is geconstateerd dat het op dat onderdeel, dus de rijtijd, niet voldeed en dat dat werd beschouwd als een minor issue. Nee, dat is dus ondergeschikte belang. Op. Nee, de rijtijd voldeed wel. De 93 niet minuten bij. voldeed niet. Oké, okay, nou ja, de stelling van de commissie is dat in uw beoordelingsteams is geconcludeerd dat de rijtijd niet zou worden gehaald in het bod van de NSKLM. En u zegt, wij vinden dat een issue van. Minor importance, en de andere zei, het is niet compliant, maar omdat één iemand heeft gezegd, één team heeft gezegd, dus minor importance, gaan we er toch mee door en lossen we dat in de latere fase wel op. Dan ja, ik toch proberen het scherp te krijgen. Uh, beide teams hebben naar mijn gevoel nooit aan mij gemeld dat 93 minuten niet te halen is. Ze hebben al één gezegd, de treinen die daarbij genoemd zijn in de bieding... De treinen werden nog niet genoemd. Het ging op dat moment om het bod van 93 minuten. De en treinen werden drie... genoemd als onderbouwing. 220 materieel werd genoemd in het bod. En daarmee kon die rijtijd niet worden gehaald. Precies, dus de onderbouwing met treinen klopte niet, maar de, de, de 93 minuten zouden kunnen worden gehaald met er andere treinen. Er wordt een bod gedaan, 93 minuten, met materieel van 220. Daar wordt geconcludeerd in de beoordelingsteams, daarmee halen we het niet. Met de treinen die genoemd zijn, halen we de 93 minuten niet. Maar de treinen zijn nooit door ons besteld. Nee, dat de 93 minuten zijn door ons besteld. Maar de treinen zijn hun probleem geweest. Altijd. Dus, de, dus er is geen de compliance. Je gaat op de hoofdeisen. De hoofdeisen van 93 minuten. En die zouden ze kunnen halen als ze andere treinen zouden bestellen. Dus daarmee werd het punt van die. Van die, dat, die discrepantie tussen treinen en rijtijd werd een issue voor de volgende fase. Dat is geadviseerd door één van de twee teams en de ander heeft zich daar aan het reviewteam. Het reviewteam heeft dat overgenomen en nog van een argumentatie voorzien. Dat is bij mij op mijn bordje terechtgekomen. Ik heb de reviewteamadvies natuurlijk gelezen. Het totaal van, de, van deze analyse van de reviewteams plus wat daarbij hoorde is gereviewd door... Lloyds mm -hmm. als auditor. En die komen het, en we het, nog een paar keer tegen, Lloyds. En de adviesraad en de adviesraad die daarboven heeft ook nog eens een keer geadviseerd om de adviezen van het reviewteam te volgen en door te gaan naar de volgende ronde met deze partij. Dus ik heb niks solo gedaan of zo. Ik probeerde daar altijd alle informatie bij te betrekken die mij door deskundigen werden aangereikt. En daarom schreef u uh, in het bericht dat u woensdag stuurde, dat het reviewteam team vond dat de V220 in het bot een ondergeschikte kwestie ja. is. Ja. Oké. Okay. Ja. Dan is het goed dat wij dat met elkaar hebben verduidelijkt. Klaar dan. En dan sluit ik hiermee dit verhoor. Dank u ja.